Vroeg hier. Verticale li liplijntjes, oh, ja. Wat, wat ja, is het? Wat een, wat een woord, hè? Wat een woord, ja. ja. Nou, de verticale liplijntjes is uh, het politiek correcte voor de rokerslijntjes of de barcode wordt het ook wel eens genoemd. Barcode. Maar dat, ja, ja, weet je, ik heb maar gekozen voor deze hele keurige benaming. benaming. Ja. En uh, mensen die er last van hebben, wat kunnen die doen? Ja. Uh, het is echt wel iets waar mensen heel veel uh, mee komen. Uh, je kan daar, uh, mijn eerste voorkeur is om dat altijd met een filler te behandelen. Uh, yeah. uh, maar je moet er wel een beetje mee oppassen, want als je dan weer te veel doet... dan wordt weer die, die, dit allemaal wat te dik. Yeah. Uh, uh, Belotero is hetgene wat ik meestal adviseer of profilio. Uh, yeah. uh, uh, daarna... Kan je het met de plexer behandelen? Ik vind ja? het echt een uitstekende manier om met de plexer daarin in te zetten. En uh, ja, er zitten weer voor- en nadelen aan beide behandelingen. Ja, moet je kijken weer per persoon. Maar... Precies. Ja. En ja, goed, in sommige gevallen, maar dat doe ik eigenlijk niet zo veel meer, dat zou je het ook nog met botox kunnen behandelen. Maar ik vind dat echt wel voor de echte hardcore uh, patiënten die het echt weg willen hebben. Want er is gewoon een kans, dus dat je ja, die mond. Moet, anders gaat, uh... gaat bewegen en dat nee, je ja. ook, uh, dat wordt gezegd, van, dat is geen, uh, geen complicatie, maar... Uh, ja, dat is toch vervelend als er, als, als mensen ja, gewoon ja, opeens gewoon niet meer vervelend. kunnen praten. Dus. En het gaat echt over die lijntjes die hierboven zitten, ja. hè? Precies, ja. Oké, okay. en uh, wat, wat kunnen mensen verwachten die de behandeling ondergaan? Nou, uh, het, sowieso met een uh, filler is dat duidelijk verminderd is. Uh, met Plexar kan het soms gewoon helemaal weg zijn, weg zijn. Maar, maar dan heb je wel meerdere behandelingen soms nodig om dat te doen en de herstelperiode is soms ook wel langer. langer. Ja. En hoe doen. lang blijft het, uh, blijft het resultaat? Ja, afhankelijk van, van het middel is het ongeveer een jaar tot twee tot drie jaar, want het verhoudingsproces gaat gewoon, natuurlijk gewoon door. Door uiteraard. Jammer ja. dat je die nog niet kan stopzetten. Precies. <laughs> Goed, zal ik hem samenvatten? Zeker, absoluut. Okay. Als je last hebt van liplijntjes, dan kan je in eerste instantie een filler weer gebruiken. Maar wat uh, misschien een nog beter alternatief is, begreep ik uit het verhaal van Rogier, is een plexorbehandeling. Uh, Alleen dan kan het zijn dat je iets vaker, iets meer behandelingen nodig hebt. Um, en vroeger werd ook botox gebruikt. Dat uh, gebruiken ze nu niet meer zo vaak. Maar echt voor de diehard, hardcore uh, mensen die echt alle lijntjes weg willen, is botox ook nog een optie. Precies. Ja. Klopt, hè? Ja. Oké. Okay.